Um, in mijn werk gaat het niet om mij, het gaat om, uh, om jullie eigenlijk, om uh, de ondernemers uh, en eigenlijk, nog beter, om jullie klanten, want die willen jullie bereiken met, uh, met wat ik voor jullie ga schrijven. Um, uh, dat doe ik uh, met uh, storytelling en uh, wat ook een hele belangrijke poot is van mijn bedrijf, uh, dat is uh, het optimaliseren van je website zodat je goed vindbaar wordt uh, op het internet. Dus uh, ja, daar kun je vragen aan mij uh, over stellen.